Hallo, wij zijn Jenny en Benno. Wij zijn twee onderzoekers van de afdeling psychiatrie van het UMCG. Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar hoe vaak syndroom voorkomt bij patiënten met een bipolaire stoornis. syndroom is een verzameling van klachten rondom de stofwisseling. Denk daarbij aan een verhoogd cholesterolgehalte en een hoge bloeddruk. Deze geven een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Deze klachten komen meer voor bij mensen met een bipolaire stoornis. Dit verklaart voor een gedeelte waarom zij een lagere levensverwachting hebben dan mensen die geen psychiatrische aandoening hebben. Dat weten we uit onderzoeken bij patiënten die in zorg zijn bij GGZ-instellingen. Daar zijn met name de patiënten met ernstigere klachten in behandeling. Tot nu toe is nog nooit onderzocht hoeveel syndroom in het algemeen voorkomt in de Nederlandse samenleving bij patiënten met een bipolaire stoornis. Dus zowel bij patiënten met ernstige, maar ook bij die met mildere symptomen. Om preciezer te bepalen hoeveel het nu voorkomt bij patiënten met een bipolaire stoornis, hebben we dit vanuit de afdeling Psychiatrie onderzocht in Lifelines. Dit is een grote studie in Noord-Nederland die gezondheidsdata van duizenden mensen onderzoekt om steeds beter te weten hoe we nou gezond oud worden. In deze datafzameling keken wij naar het voorkomen van metabol syndroom bij 493 patiënten met een bipolaire stoornis. We vergeleken dat met een net zo grote groep deelnemers die geen psychiatrische aandoening hebben. We hebben ervoor gezorgd dat in beide groepen evenveel mannen en vrouwen zaten. Ook kwam de leeftijd overeen en het opleidingsniveau. In de bipolaire stoornisgroep kwam Metabel syndroom voor bij 30%, wat veel meer was dan bij de 14% van de controlegroep. Binnen deze groep kwam Metabel syndroom verhoudingsgewijs nog meer voor bij patiënten die roken, een hoog gewicht hebben of die antidepressiva gebruiken. Het was opvallend dat bij de bipolaire stoornispatiënten hoge bloeddruk, verhoogd bloedsuiker of verhoogd cholesterol niet in alle gevallen werd behandeld. Maar dat was ook zo bij de deelnemers die geen psychiatrische aandoening hebben. We schrokken ervan dat bij de groep van de patiënten met een bipolaire stoornis 52% geen betaalde baan heeft. Dat is meer dan twee keer zoveel als deelnemers die geen psychiatrische aandoening hebben. Daar had namelijk maar 18% geen betaalde baan. Dit laat de enorme impact zien die een bipolaire stoornis heeft op iemands leven. Het onderzoek is ondertussen gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Journal of Affective Disorders. Onze boodschap hiermee is dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor metabol syndroom bij alle patiënten met een bipolaire stoornis, ook wanneer het een mildere vorm is. Het belangrijkste daarbij is om verhoging van de bloeddruk, bloedsuiker of cholesterol goed te behandelen. Als je het artikel eens door wil lezen, kun je het vinden door op het linkje onder deze video te klikken.